Hoi allemaal, welkom bij weer een video over de Arthur Laser Lasermaster 2, 15 watts laser engrave machine. Laatste video, dan hebben we in twee dagen vijf video's gemaakt. Laatste video voor de komende paar dagen denk ik. Um, gaat een video zijn met een power scale. Wat is een power scale? We gaan op... Um, Elk materiaal wat we gaan gebruiken. En daar begin ik dus nu mee simpelweg met die plaatjes zoals ik die eh, op dit moment heb. En simpel laten zien. 3 mm timmerplaat van de gamma. En daarop gaan we eh, een powerscale maken. wat is een powerscale? Een powerscale is niks meer, niks minder dan een... Um, ...plaatje waarop je een aantal vierkantjes gaat afdrukken. Je kan het ook in andere vormen doen, hoor. Dat maakt verder niet uit, maar vierkantjes. Die, eh, het zijn allemaal lijnen, dus een soort van damboard, eh, ...waarbij de ene lijn eh, een snelheid bijvoorbeeld van 1000 mm per minuut is... ...de tweede lijn 1200 mm per minuut, de derde 1400 mm, enzovoort, enzovoort. En de eh, lijn van boven naar beneden, dus de verticale lijn... Die vertegenwoordigt steeds een power. De eerste is 20%, dan 30%, dan 40%, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je krijgt dus allemaal blokjes, denk even aan een dambord met verschillende powers en verschillende snelheden. En aan de hand daarvan kun je dan gaan vaststellen hoe voor dat materiaal uh, het kleurenscala is wat die laserprinter neer gaat zetten. En... Uh, dit uh, is een tricky one. In die zin zeg maar, is het tricky dat zeg maar, uh, zeker de 100% burns in lage snelheden zouden zeg maar, kunnen leiden tot brand en dat soort dingen meer. Dus daar moeten we heel alert op zijn. Um, bovendien, maar dat is even een bijzaak. Want ik vind dat je die powerscale wel moet maken. Want dan weet je hoe het uh, in elkaar zit. Um, is ook heel, van, heel erg belangrijk om te weten dat zeg maar, als je die laser steeds op 100% zou gebruiken, dan is die laser zo op. He, dus die moet je eigenlijk met de zo laag mogelijke power gaan gebruiken, maar wel in de kleurstelling waarin je dat wilt natuurlijk. Nou en dat gaan we vaststellen aan de hand van die power Dus Elk materiaal wat je gaat gebruiken, in dit geval dus dat, dat zachte 3 mm timmerhout van de Gamma, dat, um, dat doe je zo'n test op uitvoeren. Om vervolgens te kunnen vaststellen voor die houtsoort of voor die acrylsoort of voor leer, want je kunt ook leer lezen. Um, eigenlijk dan de beste kleurstelling is dan die power met die snelheid. Dat soort dingen meer. Dat is wat we, wat we proberen daarmee vast te stellen. Het kader daarvan, ik zei net op leer, pas wel even op dat het geen kunstleer is. Want met name kunststoffen hebben vaak PVC aan boord. Althans PVC delen. En als PVC gaat branden, dan komt daar vast gas van vrij. En dat is absoluut extreem giftig. Dat is namelijk hetzelfde gas wat in de Eerste Wereldoorlog gebruikt werd... Um, dus het is niet aan te raden om dat te gaan doen. Dus je moet eigenlijk, daar is trouwens ook, <laughs> zelf ken ik dat niet hoor, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Maar er is een officiële test voor um, en, um, om vast te stellen of dat bewuste uh, materie, of daar die uh, chlorinegassen van vrij zullen komen, ja of nee. Nou, wat in elk geval kan is hout. Ja. Wat in elk geval kan is acryl. Wat in elk geval kan is Kleding snijden, nou, lezen wordt wat moeilijker, maar leer, tegeltjes, geanoniseerd uh, metaal um, en er zijn allerlei tips en tricks die haalbaar zijn. Zo kan jij bijvoorbeeld iets eerst met een witte primer bewerken, dan met zwarte verf, dan laseren. En daar krijg je, als het goed is, een perfect resultaat van. Echt, er zijn heel veel video's van te zien. Met name hoe dat met deze laser gebeurd is. Het is echt een laser die dat ook echt aan kan. En dat was voor mij heel belangrijk om deze te kopen. Um, zodat je zeg maar lekker kunstzinnig bezig kunt zijn. En dat is wat we gaan doen. Maar we gaan een powerscale maken van um, deze houten plaatjes. En die die heb ik al op mijn computer staan. Dus ik ga hem laden en ik ga de laser daarvoor in orde maken. Zo, ik heb mijn uh, houten plaatjes hieronder liggen. Uh, dit object, namelijk, uh, gaat uiteindelijk hier afdrukken. Ik heb even weer met shift en kaderen, zeg maar weer even gekeken of het allemaal op de goede plek ligt. Nou, dat ligt het. En op dat moment kunnen we rustig gaan beginnen. Als ik tenminste mijn laser goggles opgezet heb, en dat ga ik dus nu doen. Dan gaan we simpelweg starten met de Powerscale. Nou, dan kunnen we gaan beginnen. Um, we hadden even wat problemen met een foutmelding. Dat foutmelding drukken we weg. En daar gaat hij. Hij begint met de schaalwaardes. We zullen dat straks in het eindresultaat gaan zien. En dat doet hij met een snelheid van 1200 en een vermogen van 50%. En vanaf daar gaat hij... De blokjes maken met de juiste waardes. He, dus blokjes met een bepaalde snelheid en een bepaalde powerpercentage. Oké, okay, ik zet de video stop. We gaan het eindresultaat straks zien. Zo, de um, powerscale is klaar. We gaan hem eruit halen. En dit is wat we te zien krijgen. Nou, je kunt je voorstellen dat je hieruit kunt gaan bepalen dat als je wilt gaan graferen, dat het eigenlijk al voldoende is om bijvoorbeeld hier in deze contraien te gaan zitten. 1800 bij 60. Misschien zelfs nog wat grof, want dit ziet er nog wel wat fraaier uit. Maar niet hier in die top, 100%. Hij komt er nog net niet door, denk ik. Maar... Je, je ziet ook op de vingers, je ziet echt het brandmerk, zeg maar als het ware, het brandwerkelijk. Nou, dit is een powerscale. Aan de hand van hem ga je bepalen welke power en welke snelheid je gaat gebruiken. En dat doe je dus voor elk materiaal. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Dag.